De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal God met ons betekent. Jezus kwam op de wereld om ons van onze zonden te verlossen. De zonden scheiden ons van God, maar Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt. Hierdoor kennen wij God en kunnen wij alle zegen ontvangen die Hij voor ons heeft. God wil een hechte relatie met ons hebben en ons in alles leiden. Daarom wordt Hij ook wel Immanuel genoemd, wat betekent God met ons. Hij wil met ons zijn en invloed hebben op elk gebied van ons leven. Hij wil graag dat wij zijn stem kennen en Hem volgen. God spreekt tot ons en het is zijn wil dat we Hem duidelijk horen. Hij wil niet dat ons leven wordt beïnvloed door verwarring en angst, maar juist door vastbeslotenheid, zekerheid en vrijheid. God wil graag dat een ieder van ons zijn doel vervult voor zijn leven en in de volheid leeft die Hij voor ons heeft. Ja, wij kunnen op een persoonlijke manier van God horen. Hoe meer wij met God praten, hoe dieper en vertrouwder onze persoonlijke relatie met Hem wordt. Als Hij tot ons spreekt, worden wij verfrist en vernieuwd. Om iemand te kunnen horen, moeten wij aandachtig zijn en luisteren. Let op de stem van God en wees stil. Hij zal tot u spreken en u vertellen dat Hij van u houdt. God wil u geven wat u nodig heeft, maar niet alleen dat. Hij wil meer voor u doen dan u zich kunt voorstellen. Ephesius 3, vers 20 hij zal u nooit opgeven of verlaten, Hebreeën 13, vers 5. Luister naar Hem en volg Hem elke dag van uw leven. Laten we samen bidden. God, ik dank U dat ik door Jezus Christus een nieuw leven in rechtvaardigheid, vrede, vreugde en diep vertrouwen met U heb ontvangen.